Ik ben Lisa, ik ben elf jaar en ik, mijn hobby is naaien. Mijn naam is Anna en ik ben negen jaar en mijn hobby is naaien. Ik ben Emma, ik ben negen jaar en mijn hobby is naaien. Waarom heb je voor naaien gekozen? Omdat dat iets anders is. En ik vind dat heel tof. Omdat dat iets speciaals is en niet iedereen doet dat. Ik werk graag met mijn handen en dat is leuk om te doen. Wat vinden uw vrienden en vriendinnen daarvan dat je naaien je doet? Leuk. Want dan kan ik soms een keer iets voor hen maken of zo. Dat is wel tof. Sommigen vinden het zo van je, en, en mijn ouders vinden dat het wel leuk dat ik, daar, dat ik dat doe. Wat leer je zo al op de les? Uh, leren stikken, hechten, leuke dingen maken altijd. En wat zijn jullie nu aan het maken? Uh, we zijn een rokje aan het maken. En wat vind je eigenlijk het moeilijkste? Soms het knippen, want ik knip soms scheef. De patronen. Ik kan je daar een beetje uitleg over geven. Patronen zijn... Uh, je moet eerst tekenen op papier. Dan moet je dat uitknippen uh, in stof. En dan moet je dat aan elkaar stikken. Ja. Wat is het leukste moment dat je hier al beleefd hebt? Um, de eerste keer vond ik het wel tof, want toen waren we een pittekussentje en chant maken en ik kende toen nog niet zoveel over naaien en dan had ik veel bijgeleerd. Waarom zou je andere vrienden en vriendinnen zeggen van eh, kom ook maar mee? Omdat het leuk is en het is nog veel leuker als we met eh, veel zijn.